In deze video laat ik zien wat er veranderd is bij het delen van je scherm in een Microsoft Teams vergadering. Ik ben nu in deze vergadering en het scherm delen gaat nog steeds via het knopje inhoud delen. Maar in plaats van dat er onderaan in je scherm een heleboel openklapt, wordt dat nu hier bij het knopje getoond. En in wezen is de inhoud hetzelfde, maar in sommige gevallen is het iets compacter weergegeven. Zo zie je bovenaan nog steeds het schuifje staan uh, waarbij je computergeluid aan kunt zetten op het moment dat je bijvoorbeeld een video afspeelt tijdens je uh, vergadering, uh, tijdens het schermdelen. Dan wordt ook het geluid meegegeven. Dus die moet je heel, uh, daar wel aanzetten. Uh, verder kun je kiezen tussen, uh, om gewoon je desktop, dus uh, je bureaublad te delen of je scherm. Uh, dan is alles wat op dat scherm uh, staat is ook zichtbaar voor de deelnemers. Ik kies er meestal voor, ik heb twee beeldschermen zoals je hier ziet. Ik kies er meestal voor om het tweede scherm te delen. En dan kan ik alles wat ik wil laten zien daarin slepen vanaf mijn eerste scherm. En in het eerste scherm kan ik dan de deelnemers, de chat enzovoort uh, en ook andere programma's die ik niet wil dat getoond worden, kan ik daar in de gaten houden. Uh, dan is er uh, het kopje venster en hier moet je echt doorklikken. Alle vensters, alle programma's in wezen die je open hebt staan op je uh, apparaat, die, daar kun je hieruit kiezen. Dus als ik hier op doorklik, dan zie je dat ik in dit geval vijf verschillende vensters heb waar ik uit kan kiezen. Bedenk wel als je deze selectie maakt, dus je kiest er echt maar één en je wilt vervolgens een ander programma laten zien of een ander beeld laten zien, dan zul je eerst het beeld uh, delen moeten stoppen en dan opnieuw weer aan moeten zetten. Uh, dan heb je Microsoft Whiteboard, daar heb ik een andere video over gemaakt, welke mogelijkheden dat allemaal heeft. Dan heb je de mogelijkheid om een PowerPoint te kiezen. Je ziet hier een overzicht van de meest recente PowerPoints die ik in dit geval heb geopend. Uh, dat zal dus ook continu worden veranderd uh, naarmate je meer PowerPoints opent. En je kunt hier ook in je OneDrive zoeken of ook een PowerPoint uploaden vanaf je uh, computer. En uh, dan uh, kun je in de nieuwe PowerPoint weergave kun je aan de slag. Dat zijn eigenlijk in het kort de opties zoals er al wel waren bij het schermdelen. Ze hebben alleen dus een iets andere plek gekregen.